Stoppen, mes laten vallen. Ja, auw collega, nou, auw, hallo. Stoppen, stoppen. Oh. Melding, aanrijding, letsel. Een ambulance ter plaatsen. Niet verder rijden, handen laten zien, staan. God, man de zukkens. Hallo mensen leuk, dat jullie kijken naar deze nieuwe video? Mijn naam is GTA 5, L is voor jullie vandaag ga ik weer een pad met de motor De zware motor wederom Ik geloof dat het de laatste keer dat ik met de motor was Ook met de zware motor heb gedaan Maar ja, boeiend, ik vind deze toch wel erg gaaf En uh, laatst zag ik ze weer uh, voorbij scheuren met de uh, spoed En dan zo lekker snel optrekken Dus ik vind ze mooi uh, Waar ze de K goed voor nergens, voor de L is in ieder geval goed voor oranje nou, laten we de straat gaan en zetbaar geen bijzonderheden voor deze dienst. Alleen dat we op de motor zijn, we kunnen ze niet vervoeren. Maar als we alleen waren in een tourant kunnen we ook niet vervoeren. Want dat mag niet. We, ik, maar even een stop die, uh, ik ga het volgende kenteken voor stop de die Deed uitdrukken. een paar burn-outs. En de 4, eigenaar 4, zou een uh, ingenomen perfect rijbewijs perfect. hebben. Ik ga hem even blauw aanzetten voor de veiligheid hier op dit punt. Hallo! Ik nee, denk niet dat jij je Jessica bent. Uh, Michael Hunt. Nou, ik uh, ondertussen. Oh, hij wordt... Uh, nee die is ook uh, suspended dus dat is ingev... Um, uh, je hebt suspended en... Exp ja suspended is dus ingevorderd in nederland uh, waarom die burn-out? wat de fuck gaat het jou aan zegt hij? nou goed daar ga je wel mijn keur voor krijgen en je mag sowieso niet verder rijden dus je mag uh, als eerst even uitstappen staan blijven ik ben groter dan jij bent dus ik ga wel winnen en dan geef ik je dik kopstoot met mijn helm uh, oh oh oh nee niet die deur op het is van Ik krijg van mijn bekeuring voor de burn-out en voor het rijden met een uh, verlopen ingevorderd rijbewijs. auto is niet van jou begreep ik, maar dus uh, nou, daar ga ik verder niks aan doen. Dat de eigenaar Ressen uh, niet meer mag rijden. Maar dat is uh, nu dus geen uh, straf. Ik neem jouw auto mee. Als je niet mijn motor meeneemt. Of ja neem mee, ik zet hem hier neer. Misschien tot hij dan niet meer verder gaat rijden. Mag je weg vervolgen, hij is foetsie. Ja, nu stapt hij in. Boeiend. Ik heb hem in ieder geval weggezet. Het principe is het dat hij nu niet meer verder mag rijden. Maar dat gebeurt wel. Je zag het. Hij springt er gewoon naartoe. Dus uh, we laten hem gaan. We komt een melding, denk ik. Nee. Nee, een melding die in Nederland toch niet voorkomen. Weet je, die ga ik dan ook niet aannemen. Gang attack. moet je, je voorstellen, zoals in Amerika soms aan toe gaat, dat een in één straat gewoon... Alleen maar mensen op elkaar zijn aan het schieten. 1202 OC, we komen dan. wacht even hè. Dat was gewoon net die auto die we net aan de kant hebben gezet. En kijk eens wat er nu voor iemand in zit. Zodat dan de eigenaren zijn. Ja, kom op. Die gaan we eens even kijken of dat wel die Jessica is die een uh, verlopen rijbewijs. Want uh... dat was echt deze auto hè. Of niet? Ik ga het volgende kenteken voor u aandacht. Oh, Jessica Hill. En we eens kijken of er nu Jessica hierin zit. Stoppen. Goed zo. Hallo. U bent? Nee, ook niet. Oké, doei. Vandaag verder. Ik weet niet hoe ze aan de auto komt. Maar goed. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We in... Links vrij, melding, een uh, verdacht persoon uh, zou dronken zijn daar op straat. Stoppen, mes laten vallen. Elke stap dichterbij wordt er geschoten, heb je het begrepen vriend? Ik kan eigenlijk moeten schieten, maar dan maak ik het nog één keer duidelijk, dan ga je liggen. Eh, uh, met spoed een erbij. Een collega vraagt om mijn assistentie. Wij hebben deze aangehouden. Overbaard dronkenschap en verboden wapenbezit. Rijdt wel alsjeblieft prio 1. Ja? Goed. OC in transport hier natuurlijk, wel. Oké, okay. daar. Collega, alles onder controle, dank u wel. Ja, alsjeblieft. Oh ja, door one, naar een we voertuig die betrokken uh, zou zijn geweest bij een kidnapping, oftewel een uh, uh, gijzeling. Uh, stelen van. Ik denk dat die niet rechtdoor gaat in plaats van. Uh, uh, ja, stelen wil ik zeggen. Ja, eigenlijk, je pakt iemand snel mee in je auto en je neemt hem ergens mee naartoe. Uh, vaak bij kinderen, misschien tot daarom ook kidnapping heet. Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet. De rode lijn die verbindt mij hier naartoe. Uh... Nou, nee, ik moet wel zo rijden. Links vrij, rechts vrij. Ik kan trouwens wel blauw aanzetten. En zo zijn we bij hem. Dispatch Calling Unit, 1, Lincoln 18, approach with caution. Stop, oké. Okay. Ik heb even collega's erbij gehaald, uh, bij gevraagd. Uh, die komen zo meteen assisteren bij het arresteren van deze verdachte. Hij gaat in principe, of zij natuurlijk, we gaan altijd maar uit van een hij, maar het kan zomaar een zij zijn. Gaan in principe nergens heen. Zowel dan schiet ik, maar ik heb geen dekking of iets, dus ik ga even mijn collega's erbij laten komen. Die dan zo achter mij of naast mij gaan staan. Oh, gaat er vandoor. Dat gaan we niet doen hè vriend. Stoppen, uitstappen! Au collega! Nou, au, hallo! Oh, er zit helemaal niemand in ook. Dat is ook handig. Ah, mijn motor, ja dat gaat nog. Ik ga in ieder geval de snelweg af. Ik let op wat gaat verkeer doen. We hebben geschoten, het kan zomaar zijn dat hij best wel raak was. En een band heb ik kunnen raken. Ja, ik kan er natuurlijk niet... Uh... Zij had volging, Hij netjes erbij. Uh... Oh, het kan zijn dat de Volvo x 90 als uh, politie uitkomt. Uh, dat is omdat het in dit gebied is. Oh, wacht even, wat zijn die zwarte puntjes? Ik denk dat hij uh, vriendjes heeft opgeroepen. Die ons nu komen aanvallen. Ja, hij heeft vriendjes opgeroepen. Oké, okay, dit is echt niet gunstig voor mij, want ik zit op een motor. Dus ik denk dat ik het ga, om over realisme te praten, ik ga het uh, cancelen. Voor mij is deze inzet klaar. Ik ga eerst keihard gas geven, want dan moet hier weg. Maar weet je, zo iemand wil je graag hebben, maar niet met een motor. Dus ik ga echt gewoon, ik ga deze melding voor mijzelf afbreken. Zodat ik in alle veiligheid uh, kan stoppen. En ik niet word aangereden of doodgeschoten door wie dan ook. Want ik ben zo kwetsbaar op een motor. Dus uh, 12.01 of het zijn we. Breek de melding. Dankjewel. Auto af. En wij gaan snel. Ah uh, zie je. Au. Au. Au. Zo die schilden. Worden jullie Er is dus hier nog een. Die gaat ook schieten nu. Ah, die kunnen ook goed schieten, jezus. Ik druk op X en we zijn klaar. een brief voor, voor alle wagen. Nou, dan gaan we hier nog maar even kijken bij gestolen voertuig. Oh. Dat Is wel zo. Je staat bijna stil als je een keer. Stoppen. Stoppen. Hey, staan blijven! Zegt de vorm de voet! We gaan we een, ik ga op. Staan blijven! En de taser inzetten. Staan blijven! Dat is geen taser, nu ga je staan blijven. Stoppen! Oké, okay, collega's jullie hebben hem. Ik zie nog een rood stipje, het kan zomaar zijn dat er nog iemand in de auto zit. voertuig gekleerd, oké okay. een takelwaggel ik denk dat de eigenaar blij is we hebben het uh, snel op kunnen lossen zonder schade aan het voertuig nou ik zie jullie zo meteen, we gaan weer terug de stad in dat is wat leuker dan hier denk ik vind ik, doei! Units, daar zijn wij weer en wij worden meteen opgeroepen voor een dronken persoon. Die zou hier lopen en eens kijken wie we aantreffen, wat we aantreffen. Waar loopt hij precies? Hij loopt eigenlijk zo midden in het, uh, in het buitengebied. mijn gevaarlicht aan ja die had ik aan per ongeluk natuurlijk geschoten geloof ik Ah nee dat zijn de collega's die weer eens uh... politie ja zou ik hier omlaag kunnen maar nee dat gaan we niet doen dit moet toch wel lukken Uh. 10, 4, copy that. Approach with caution. C, eenheidje erbij, of oh, wacht, ik druk gewoon, nooit kan maar binnen, dan we niet te Schiet ik los, één erbij. 12, 5, ben onderweg. Geen zicht. Ik zie geen verdachte. Ben ik naar nou zijn scheele of is hij gewoon gedespant? Heewa collega um, ja Dronken persoon, uh, kwam hier Ik uh, ben hem kwijt uh, Hij is in ieder geval dood Ik kwam hier, of ik kwam hier aan, hij uh, pakte zijn vuurwapen en Op het moment dat hij een schot loste sch uh, Loste ik er ook twee vanaf mijn motor Dat is het chillen van een motor, je bent uh, bevoegd om te schieten vanaf je motor en weer terug, de game crash net, ik weet eigenlijk al niet meer waar ik over bezig was. Uh, ja, dat is het voordeel van uh, met een motor, je mag uh, ervan afschieten, dus hij trok zijn wapen, uh, schoot op mij en ik schoot twee keer terug, waarvan de tweede kogel waarschijnlijk ergens in de nek of hoofd was, want die was dodelijk. Dus ja, dat opgelost, snel wel nog de noodknop ingedrukt om even geen tijd te hebben om een sprakaanvraag urgent te doen, omdat er nog gevaar aanwezig was. ik wacht nog 10 seconden 5 4 3 2 1 stopteken voor onnodig links rijden hmm. doe even kenteken check is die goed dan laat ik hem gaan want hij wil in principe naar links dus dan snap ik het dan weer wel Oké, okay. even 6, no, Ja, stuur 9, me door 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, vrij. Links langs, links vrij, rechts op, gassen rechts vrij, alles vrij, links vrij, rechts vrij, Dat is dezelfde melding als, la, of als ik al, ah god, als dat ik al, wauw, die melding heb ik al een keer gehad, laat ik het daarop houden. Die heb ik al een keer in een video laten zien. We moeten nu in principe even daar aan horen wat is gebeurd, de motorrijder is als goed is aangereden, maar voor de rest zal ik niks zeggen voor de mensen die de melding nog nooit bij mij hebben gezien. Hij wil nog wel eens crashen, maar we zien het wel. We gaan eerst eens met de brandweerman praten. Dikke shout-out naar Wandeltje voor deze uh, Nederlandse brandweeruniformen. Hallo, wat is er aan de hand? Ik weet niet, ik ben er pas net aangekomen, zegt hij. Uh, Oké, okay. you have to talk to the driver. Oké, okay, ik praat even met de ambulancemedewerker. Van, kan ik met hem praten? Hoe gaat het met hem? Het, het ziet er niet heel goed uit. Uh, hij zal het overleven. Maar hij heeft een heleboel uh, kritische uh, uh, verwondingen. Dus hij moet echt nu naar het ziekenhuis. Oké, okay, dan ga ik even praten met de uh, persoon die uh, het busje bestuurde, want die heeft hem aangeleid. Hallo, alles oké? Okay? Ja, ik ben uh, oké. Okay. Uh, vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet niet, mijn remmen werkte niet meer, het was zo eng. Ik probeerde echt af te remmen. Uh, wat, wat bedoelt u precies, de remmen deed niet meer. Ja, ik heb deze auto gisteren gekocht en bij de dealer en hij zei me dat alles goed was met de auto. Uh, oké, okay, kun je me dat adres vertellen van de van de dealer de uh, naam of de car dealer is ls supercars Oké, okay. bedankt mevrouw het beste van mij normaal zullen we hier nog alles oplossen maar er waren misschien al collega's ter <tot> of plaatsen ofzo ja daar achter zie ik een collega staan die lost dan alles op uh, met uh, mevrouw hoe ze thuis komt met de motor die hier ligt en de, het busje en dan ga ik naar ls supercars waar ik eens uh, ga aanhoren van luister wat is er gisteren met dat busje gebeurd want er is iets mij gebeurd. Zo, daar zijn we. Nou, hij staat er buiten. Hallo. Politie. Mooi te ik even draaien. Hallo. Politie. Hoe kan u helpen, Parent? Uh, een van uw voertuigen is betrokken uh, bij een ongeval uh, niet zo lang geleden. Uh, oh, uh, echt? Oh, dat is uh, triest. Heel triest. Um, er is waarschijnlijk geknoeid met de remmen, uh, kunnen u me daar iets meer over vertellen? Ik heb absoluut geen idee, het spijt me schat, maar ik heb uh, niet veel tijd. Uh, oké, okay, ja, ik wil graag even binnenkijken meneer, uh, is dat uh, oké? Okay? Whatever, oké, okay, wat what, what, zal het? Het zal mij wat boeien, zegt hij eigenlijk. Dus dan gaan wij nu binnenzoeken naar iets wat kan lijken op wat uh, de rem heeft aangetast. In dit geval weet ik dat hij hier ligt. Dus die hebben we nu. Uh, dus die neem ik meteen mee. Ik ga hem aanspreken. Anders moeten we heel het ding uh, na gaan kijken. Hey, stoppen. Au, hij heeft mij aangereden, een soort van een rijterrest de rest aan. Stoppen, uitstappen. Niet verder rijden, handen laten zien. Staan. God man de jucus. Zij de volging, uh, graag eentje bij. Assistentie. Assistentie is in Burton. 1202 OC. We komen aan Wie luisteren wil me voelen. Stoppen nu. Ik ga het als je niet meewerkt. werkt. Handen omhoog. Heel goed. Op je knieën en dan gaan we liggen. Keurig. Ik ben aangehouden. Voor uh, welk feit is dit? Voor oorzaken, ongeval... Um, ik weet niet. Dat zoeken ze wel op het bureau uit. Voor, in Sol, no units zo, en ik heb mijn help hier weer terug. Collega's bedankt, ook al stonden jullie er daarachter wat de niks in. Transportbusje komt zo mensen, kan jullie bedankt voor het kijken. Nee, ik ga nog geen melding doen. Laat het uh, lekker meldingje nog erbij pakken aangezien uh, ja, ik heb niet heel veel melding gedaan maar ik ben lang bezig geweest met die andere melding dus normaal zeg ik nu rond deze rond dit tijd heb zo van nou nu is het goed geweest maar nu zal ik hem gewoon uh, nog een melding doen oké oké okay. okay. okay. we gaan uh, nog even een spannende melding doen we gaan een uh, persoon aanhouden die uh, Um, een hoog risico uh, of ja hoog risico een verhoogd risico op ontsnappen geweld gebruiken bij zijn arrestatie ik word daar naartoe gestuurd samen met uh, nog collega's die ik dadelijk direct ga oproepen op locatie Het zijn allemaal niet echt meldingen voor de motor maar ja, we moeten er toch iets leuks van uh, maken en spannend Oh die gaat schieten. Ja. In, Kut. Uh, aan de kant. Uh, nee, ik moet hier weg. 1202 OC we komen eraan. 1202 OC we komen eraan. Het is een taser. Daar heb ik echt niks aan. Oh die gaat rennen. Oh die gaat hard rennen ook. Maar ik weet dus niet of de persoon met wie ja zie je. Oké, okay, die is raak. Vanaf een motor kan ik best goed schieten blijven. Maar de persoon waarom het om gaat. Die rent hier nu weg. Stoppen. Kan ik ook zo. Nee, dat kan niet. Stoppen. Oh, mes. Mes laten vallen en liggen blijven. Goed zo. We zitten zonder hoek. Graag nog een eenheidje erbij voor het geval dat het toch rare fratsen gaat uithalen. Ik om assistentie. West mes veilig stellen, mes veilig gesteld oké, okay. een verdachte aangehouden, alles rustig, collega mag toch even doorrijden als u wilt ik ga transportje deze kant op collega vraagt om een assistentie. For... er komt nu een Volvo XC90 die In, hem haar haars gaat ophalen maar dat is gewoon nogmaals het gebied dat waar we is. zitten uh, de auto, de plek waarop de Volvo staat, ja dan krijg je dat, je moet toch je hebt niet oneindig plekken. Je hebt niet oneindig uh, uh, plekken voor de ambulance. Niet oneindig voor de politie. Maar omdat de politie veel meer heeft dan de ambulance. ja Dan moet je soms uh, wat opofferen. Dus in dit geval staat de Volvo op een plek van de politie. En ja, dan kun je wel eens krijgen dat een Volvo MMT uh, met als politiefunctie naar je toe komt. Nu ga ik mensen wel bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele toffe video vonden. Doe de blauwe duimpje omhoog. En jullie graag over twee dagen weer bij een nieuwe video. Um, als ik heel goed na... Nee, ik zou echt niet weten wat er komt. In ieder geval... Wat wel zeker is wat uh, gaat komen is. Dus een nieuwe video. Lekker outro weer. Tot de volgende keer. Doei.